Of je worstlust, een burgerinitiatief dat strijdt voor verzelfstandiging van poppodium Volt, organiseerde op 1 december in het Pitbull Theater een slotactieavond. Wij spraken daar met Rob van der Donk, een van de beroepskrachten van Volt. In maart 2014 heeft poppodium Volt zijn deur geopend. Was er toen al een schuld? Um, die was er inderdaad. Uh, in de jaren voor Popodium Volt was de, um, uh, uh, heette het Stichting Meeting Events. En de Stichting Meeting and Events heeft uh, twee um, uh, uitbaters gehad, de Phoenix en uh, de Boerderij. En zij hebben gezamenlijk uh, van 2010 tot 2014, en ik weet de exacte cijfers even niet uit mijn hoofd, maar naar mijn beste weten ongeveer 435.000 euro schuld gemaakt. En hoeveel schuld heeft Poppodium Volt vanaf 2014 tot nu gemaakt? Um, nou op dit moment zou er um, 520.000 euro schuld staan, dus uh, dat is dan pak en beet 80.000 euro, 85.000 euro. Dus in 3,5 jaar heeft Poppodium Volt 85.000 euro schuld gemaakt? Dat is correct. Uh, dat is ook wel jammerlijk. Um, maar daarmee is het nog niet gezegd dat Poppodium Volt gefaald heeft. Want de opdracht aan Poppodium Volt was om uh, de schuld te nuanceren, tot nul te brengen. Uh, in drie jaar tijd is die schuld um, uh, niet tot nul gebracht, helaas. Uh, maar is die wel met 75% gedaald. Van 110.000 euro per jaar gemiddeld naar um, 27.000 euro gemiddeld. Dus dat is een pak een beetje een daling van die 75%. Um, uh, ik kan dat nog specifieker brengen, het eerste jaar zat dat ongeveer rond uh, 25.000 euro. Maar daarbij gezegd, uh, ons bestuur heeft destijds al aangegeven dat er in dat jaar uh, overuren werden geboekt... ...die van voorgaande jaren waren en daardoor is de schuld wat hoger geworden, want we zaten ergens rond de nullijn. In 2015 is er wel een behoorlijke schuld gemaakt, um, die lag rond de 59.000 euro. Uh, en dat is inderdaad echt uh, heel onvertuinlijk en is ook niet helemaal uh, prima natuurlijk, dus dat wil je liever niet. Uh, maar het waren opstartjaren, een nieuw pand, uh, nieuwe organisatie, nieuw budget. Uh, en dat heeft voor wat problemen gezorgd die uh, uiteindelijk die 59.000 euro hebben veroorzaakt. Uh, daar is wel op ingegrepen en in 2016 heeft Volt uh, uh, 1.000 euro in de plus gedraaid. Zijn de beroepskrachten niet verantwoordelijk voor de schulden vanaf 2014 en hebben zij dan niet gefaald? Hmm, Goeie vraag. Uh, ik denk dat beroepskrachten altijd verantwoordelijk zijn voor wat zij uitvoeren. Maar uh, een bestuur is eindverantwoordelijk. Een bestuur is ook verantwoordelijk voor sturing aan beroepskrachten. Uh, en hun sturing is ook verantwoordelijk voor inzicht in, in de financiële status. En ik denk dat de, um, de, de beroepskrachten een uitermate beste hebben gedaan om van Popperding Volt iets te maken. Uh, uh, maar dat dat in ieder geval binnen die marges niet is gelukt. En het bestuur uh, heeft daarop geanticipeerd en dat samen heeft gezorgd, in ieder geval voor die 75% minder. Is er vanuit de niet genoeg sturing geweest naar de beroepskrachten? De PW uh, is een organisatie die buiten Stichting Poppodium Volt staat. Want Stichting Poppodium Volt maakt wel onderdeel uit van de pw groep. En het bestuur van uh, Stichting Poppodium Volt wordt gevormd door de twee directeuren van de pw groep. Uh, maar de vraag of dat niet genoeg sturing is geweest uh, is een politieke vraag. En een politiek antwoord zou zijn... Dat ze dat wel hebben gedaan, maar dat dat niet is gelukt. Een uh, gevoelskwestie is dat er uh, wellicht iets meer enthousiasme en betrokkenheid had mogen worden getoond. En op welk gebied hadden ze dat mogen doen? Uh, sturing. Maar hoe zie je die sturing dan? Sturing zit hem vooral in het uh, continu bijsturen op financieel niveau, op uh, pragmatisch niveau, dus heel erg op de werkvloer, zeg maar. Uh, op uh, teamniveau, uh, als mensen niet functioneren, hoe je die, hoe je die zeg maar. Hè, je, je, je... Er zit een zakelijke leider, die kun je op zijn minst heel goed begeleiden om tot bepaalde stappen te komen. Uh, en uh, uh, de meningen verschillen of ze dat heel goed hebben gedaan. Three, three, Hoe voelen jullie je in de steek gelaten? Uh, ook dit is een politieke vraag en ik ga daar een politiek antwoord op geven. Uh, nee, want uh, het bestuur, dus wel P.E.W., uh, heeft een duidelijk statement gemaakt dat de uh, stichting Poppodium Volt onder de PW Groep zijn plek niet had. Het was uh, behoorlijk een uh, frictie met de andere stichtingen onder de PW Groep. En daarmee um, uh, had het ook zijn plek niet meer. Want het, uh, ze konden eigenlijk niet zeg maar, handelen naar de uh, eisen van de popsector. Uh, en je vraag was: voel je je in de steek gelaten? Uh, ja, want uh, het bestuur um, heeft nu mede gekozen met de gemeenteraad. Uh, om Popodium Volt onder te brengen bij de domeinen en naar de mening van de beroepskrachten, heel duidelijk dat, uh, is dat niet de juiste keuze en het bestuur heeft aangegeven dat het voor de PW van noodzakelijk belang is dat Volt weggaat uit de PW-groep en om die specifieke reden zijn ze ook meegegaan met de keuze van uh, het college. Met andere woorden, als uh, uh, het college had besloten tot een verzelfstandiging, dan had de PW-groep daar waarschijnlijk ook mee ingestemd. Als het de domeinen wordt, dan ligt nu de keuze eigenlijk bij bestuurder directeur Tom de Roy En de vraag is wat hij met het poppodium wil doen. Ik heb tot op heden nog weinig gezien van de domeinen, eigenlijk nagenoeg niks. Ze zijn nog niet echt langs geweest. Ze zijn wel langs geweest om het pand te inspecteren, maar ze hebben nog niet echt gevraagd naar hoe het nou eigenlijk werkt en hoe je een poppodium runt. Maar daar zullen ze hun eigen idee over hebben. En als u die vraag wilt beantwoord hebben, zult u die vraag aan de domeinen moeten stellen. Ik denk dat u dat ook eens gaat doen. Het lijkt me een goed plan. Thank you.